Oh, lieve mensen, ik sta echt te stuiteren van geluk. En zoals jullie weten, volgende week zondag is dan eindelijk het live event, jouw lijf, jouw leven. Super excited, super veel creatieve ideeën die door mijn hoofd gaan. Het wordt echt fantastisch. Achter mij zie je de planning die ik voor volgende week nog moet uitvoeren. Dus nog best wel wat te doen. Maar ik heb ook wat tofs te melden. Ik heb, ben compleet met de vulling van mijn goodie bag. En nou ja, het is gewoon echt overweldigend uh, hoeveel respons ik heb gekregen. En hoeveel ik jou mag geven. Als je aanwezig bent tenminste. Uh, nou hebben we hier Van Rijta. Die geeft... Uh, um, kortingen op reiki we hebben uh, of sorry zeg ik dat goed uh, ja reiki, uh, uh, reiki behandelen ik heb hier van marianne super mooie um, coach automoleculair ortomolecul therapeut die jou een kortingskaart gaat geven ik heb deze vind ik ook echt super leuk een, um, een creatieve schilderen dat is toch leuk? Het is creatief schilderen, ook met een uh, kortingsbon erbij. Uh, ik heb nog uh, van uh, Laura heb ik reiki cursussen. Dus als je jezelf reiki wilt gaan doen, met kortingscodes erbij. Ik heb de essentie van jezelf. Um, even spieken hoor, dat is van Danielle. Um, een holistische praktijk voor therapie. Dus als je echt wat dieper wilt gaan in je problematiek voor therapie. Ik heb... Uh, en natuurlijk bied ik zelf jou ook iets aan. Een extra leuk dingetje. Um, en daarvoor zijn dus net mijn kaarten binnen. Zijn ze niet leuk? Ze zijn toch helemaal leuk? Je dus weet het hè, jij bent de moeite waard om moeite voor te doen. Ik heb van mijn eigen beauty salon, of uh, waar ik kwam, heb ik een voucher van 5 euro. Die zegt gewoon harde cash geven. Is gewoon goed. Ik heb een heel tof iets. En ze komt met zo'n mooie verpakking. Een zelfgemaakte geurkaars set. En nou ja. Je snapt het al. Ik moet zo direct al die tassies gaan vullen. Maar alleen maar leuk. Doei!